Tof, je zit meteen een Arabische sfeer. Ja, dit is Arabisch. Ja. Hoe lang speel je al trompet? Ja, ik speel ongeveer zes jaar. Als ik ben boos of verdrietig of uh, blij, ik kan met deze spelen, de trompet spelen. Dus in het AZC speel je ook veel trompet? Ja, ik heb een Dumper hier. Oh, een maar damper. De, ja. De ja alle... Want anders worden ze gek van <laughs> alle mensen zegt van, man, ja, rustig aan, dit is tien uur rustavond. Ja. Ik kan met trompeten uh, trompet spelen. Ja. Beetje rustig. Om ja. rustig te worden? Ja. Dus het kalmeert je eigenlijk. Ja, dit is heel. In plaats van ruzie te schotten? Ik bedoel voor alles voor mij. Deze trompet. Oh ja? Ja. Ja, fijn man. Ja. Gaaf. Ja, dat is, zo werkt muziek voor mij ook heel vaak. Als je je kut voelt, gewoon muziek maken, lekker zingen, uh, ja, een liedje maken of met andere mensen muziek maken. Dat is super vet. Ja, daarom ik hou van trompet spelen. Maar heb je een foto van jouw trompet? Nee. Ja? Dat is misschien... Zo ziet hij eruit. Denk je dat je jou, jou, jouw eigen trompet die je in Syrië hebt ooit nog eens terug ziet? Misschien ik zeg van mijn moeder, ik kom met de trompet, maar dit is moeilijk voor ons. Ja. ja, want jouw ouders komen naar Nederland. Ja, naar Nederland, ja. Bijna twee jaar is het niet gezien, ja. Ja, het is lang, man. Ja, het is een lange tijd. En dan sta je straks gewoon op het podium in Paradies en dan zijn je ouders erbij. Ja. Vet. Gaaf. Ja. Hoe er zin in. Ah, oh, het is heel moeilijk, maar ik uh, de eerste keer nog gezien van mijn ouders en zo, ik denk dat jij dan jouw trompet echt super mooi gaat klinken daar. Ja, dat is zo blij. Ja, man. Ja. Ik kan me voorstellen. Maar ik denk echt dat het een hele toffe avond gaat worden.